Hoi, ik ben Marielle en in dit filmpje gaan we verder met het codeformulier. Aan elke escape room heb je altijd een formulier nodig waar mensen iets invullen en pas als ze het goed hebben ingevuld, ja, dan is of de hele escape room klaar of ze kunnen naar een volgende stukje van de escape room. En uh, dit is meestal zo'n formulier wat je dan vindt. Nou, hoe maak je dat? Dat maak je met Google Formulier. Laten we gewoon eens even gaan zoeken... Hierboven naar een nieuw formulier. En hoe kom je daar? Je gaat altijd naar Drive. En dan zeg je Nieuw. Nou, en dan ontvouwt zich hier allerlei mogelijkheden. Maar je te klikt even op Meer. En dan zeg je Google Formulier. Nou, zo'n formulier uh, heeft uh, twee secties. Uh, dit is het eerste stukje. Hier komt eigenlijk uh, het antwoord. Dus laten we eerst even zeggen, dit is het codeformulier. Het codeformulier. Um, en hier is het geef de oplossing hieronder. Dus hieronder moet een oplossing komen. Nou, een kort antwoord moet je kiezen. Je kunt meerdere dingen kiezen, maar we kiezen een kort antwoord. En je hebt verschillende uh, codeformulieren. Je kunt dus met tekst werken. Uh, je gaat hier naar reactievalidatie en je pakt dan tekst. En die tekst moet dan precies bevatten, bijvoorbeeld het woordje hond. Het, uh, en hier kun je een tip geven. Een dier dan zet je daarvoor bijvoorbeeld tip een dier. Nou, dit is eigenlijk een formulier waar je het hebt over tekst. Geef één woord. Uh, stel dat je nog een andere wil maken. Dan zeg je de oplossing hieronder. Maar dan zeg je bijvoorbeeld is... Een getal. Nou, dan pak je hier getal. En bevat is gelijk, is een nummer, is geheel, is gelijk aan. En dan geef je daar bijvoorbeeld, is gelijk aan een getal 17. Tip kun je geven, probeer nog eens. Nog eens. Nou, dat zijn dus eigenlijk twee oplossingen. En als ze die oplossing klaar hebben, dan moet er eigenlijk een soort van... Hé, hey, een geweldig bericht komen van Proficiat. Goed gedaan. En uh, dan kun je bijvoorbeeld een stukje uh, informatie geven, een linkje of precies hoe je eigenlijk je escape room opbouwt. Je kunt er een leuke foto in plaatsen. Laten we weer eens even ons eentje kiezen. Hoppakee. En zo kun je mensen dus belonen. Je kunt ze belonen voor een goede werk. Nou, dit is paars. Je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, ik wil een andere kleur. Dan kies je een andere kleur. Je kunt je eigen afbeelding kiezen. Je kunt je letterstijl nog even formeel maken, bijvoorbeeld. Of je kunt zeggen, nee, ik wil het speels. Uh, ik ben altijd van eenvoudig. Uh, dus hier kun je ook nog een beetje spelen met de achterkant. Nou, uh, hoe werkt dat nu? Hoe is het nu afgelopen? Even kijken, zo ziet het eruit. Geef de oplossing hieronder, geef één woord. Nou, dat is hond. En het getal was 17. En dan moet men klikken op volgende. Yes, proficiat, goed gedaan. En dan kun je je nog laten verzenden als mensen bijvoorbeeld een e-mailadres hebben toegevoegd. Dus zo maak je eigenlijk zo'n formulier. In de volgende screencast gaan we het formulier toevoegen aan onze website. Tot de volgende keer, snel verder kijken!